Een succesvolle samenwerking door slim digitaliseren van informatie. Hoe kun je teams nog succesvoller laten samenwerken? Begin bij het begin en zorg ervoor dat het informatiemanagement op orde komt. Er wordt nu vaak nog gewerkt met externe oplossingen zoals Dropbox, iCloud en OneDrive. Het is echt cruciaal om medewerkers een goed documentmanagementsysteem ter beschikking te stellen. Daarmee creëer je op een eenvoudige en prettige manier de mogelijkheid informatie digitaal te delen en centraal beschikbaar te stellen. Medewerkers kunnen dan binnen en buiten de organisatie tijd- en plaatsonafhankelijk bestanden eenvoudig delen en ermee samenwerken.